Veiligheid is heel belangrijk. Voor fietsers op de weg, maar ook voor de automobilisten. Daarom hebben we in het buitengebied alle wegen waar mogelijk teruggebracht naar 60 kilometer. Hier een bord waar het aangeeft. Zodat en de fietser en de auto gewoon veilig erover kan bewegen. De wegen zijn ingericht dat je gewoon goed 60 kan rijden, maar ga niet harder rijden. Dat willen we niet. En dat willen we niet voor de veiligheid van de automobilist, maar ook voor iedereen die op de fiets zit. Zodat we. Het schitterende is niet alleen schitterend is, maar ook veilig.